Oké, okay, een goede dag allemaal. Je luistert naar de Net Niet-show. Dit is een samenwerking van de Piratenpartij en Lef. We gaan het vandaag hebben over de, de koning, koning, is, is een, een, een hoer. hoer. Een hoer. Leg het uit mag Daniel. weer. Leg het uit. mag weer. Nou, elke week gaan wij, uh, of elke twee weken gaan we een podcast maken over een politiek onderwerp. En uh, dat doen we vanuit uh, anarchistisch perspectief. Uh, wij houden ervan om gelijkwaardigheid na te streven en wat is er het minst gelijkwaardig in deze samenleving, dat is toch wel de koning. Dus de koning toch wel de kroon van de, van de ongelijkwaardigheid. Spant de kroon. Zeker. En ja. het zit in al onze taal, in al onze, al onze propaganda. Deze uitzending gaan we het hebben over waarom zoveel mensen nou geloven in de koning en dat we het niet, niet zonder kunnen. En we gaan onszelf even voorstellen, want dan weten jullie ook wie je voor je ja. hebt. Yannick. Ja, ik ben Janiek en ik uh, kom uit uh, Utrecht en uh, samen met Daniel uh, voer ik uh, campagne voor, uh, voor LEF. De eerste jongerenpartij van Nederland die landelijk opkomt voor de belangen van de nieuwe generatie. En Jury, Jury wil jij jezelf voorstellen? Ik ben Jury, ik uh, ben van de Piratenpartij en uh, ja, ik kom uit uh, Zwolle. Ik zit nu in, uh, op een geheime locatie. Tussen Omme en Vilsteren. <laughs> bij de Vilsterse weg moet je linksaf en dan rechtsaf, linksaf. En dan, uh, en dan liften bij uh, ja, de uh, studenten. <laughs> ja, de OV-fietsen waren uitverkocht. Dus uh, ze zijn hier gekomen. Hartstikke bedankt voor het komen. En uh, ja. Piratenpartij die uh, strijdt voor een vrije informatiesamenleving. Dat betekent dat jij dit mag downloaden, je mag het reposten, je mag het ridiculiseren. Je mag, het mag quoten. Je, kan je mag het, het diepsteken en op porno plakken. maakt me niks uit. Uh, doe je alles kan. Alles kan, alles mag. Free, uh, creative Commons, bitch. Daniel. <laughs> ik ben uh, Daniel en uh, ik uh, doseer vandaag vanaf vandaag aan een uh, VMBO-school in Amsterdam. Uh, ik ben geboren en getogen in Amsterdam en vandaag is de eerste dag van Alexia in Wales. Dus dat is meteen een kapstokje. Op haar, uh, op haar uh, elite school. Ja, en dan gaan we nu over naar de random statistiek van de dag. De random statistiek van de dag. Ja, even kijken. Bitcoin staat op 40.529 euro en 59 cent, dames en heren. Bitcoin, 40.000. En... Um, ja, dat is uh, 0,40% gedaald hè, afgelopen uur, Janik Zo. Ja. Dus. Uh, dat 40% is afgelopen uur? Uh, nee, 0,40. 0,40. Ik vind het leuk, 40. dat je lekker zo de, de gevoelens van rijke mensen kan volgen. Zo van: oeh, vandaag voelen de Amerikanen zich heel goed. De Bitcoin is gestegen. Gewoon een emotie. Ja, precies. Ja. Maar... Het, is ook, het is ook gewoon een heleboel mensen die, er, uh, die, die erin investeren met corona. Dat, dat, dat, mm. Ik denk echt gewoon, zoveel mensen die hebben nu van... Hé, hey, ik kan niet naar een fucking theater. Laat ik dan maar gewoon even wat in bitcoin zetten. En ja, omdat iedereen dat doet, gaat hij omhoog. Dus 40.000 gefeliciteerd. Voor al die bitcoin-eigenaars. Over naar uh, het onderwerp, de koning is een hoer. We mm. hebben een heel mooi boek van Gerard Aalders uh, over ons koningshuis. Lef wil sowieso dat het paleis op de weer stadhuis wordt, want het kost rete veel geld om dat te onderhouden voor een koning die er nooit is. Maar wat wij in dit boek hebben aangetroffen, werd je daar vrolijk van, Janniek? Nou, ik zou uh, eerst zeggen dat zeker de, de schrijver in eerste instantie ook niet vrolijk over was, maar ik was er zelf nou ook niet echt uh, juichend over, nee. Nee, het is wel echt een zwart boek. Een zwart boek? <lacht> zwart, ja, het ja. oranje zwart boek. Uh, de ondertitel is... Intriges, spionage, geweld, corruptie, geldzucht. De ontluisterende geschiedenis van onze koninklijke familie. Het was, uh, ik heb, moet ik moet eerlijk toegeven, ik heb het niet helemaal gelezen. Maar de dingen die ik heb gelezen, daar, daar, die vond ik ook ontluisterend. Mm. Uh, maar we gaan nu het nog niet hebben over wat er mis is met Koningshuis. We gaan eigenlijk het hebben over. Waarom willen mensen een koning? Juri? Heb jij daar een antwoord op? Nou, ik, ik, ik denk. Een, een koning is gewoon uh, een beetje legacy of zo van wat dat was vroeger een ding wat we nodig hadden en um, ja dat is ook gewoon dat zie je aan hoe het hele Nederlandse politieke stelsel is opgebouwd van de tweede kamer werd gebouwd en dan zei de elite van uh, we, we willen ook een plekje oké okay, eerste kamer gebouwd het het is um, de koning ja um, de eerste voor de duidelijkheid de eerste kamer was voor de adel oorspronkelijk ja is het is voor de adel. Ja, Kijk nou even dus wie er in ja, ja, ja. ja, Je kan een hele bingo kaart aan uh, neven, uh, nevenactiviteiten daar vinden. Alleen ja, ik denk uh, een koning, die koning, die hebben we gewoon omdat niemand uh, durft te zeggen in een politieke podcast, de koning is een hoer. Dus, uh, <laughs> dat, dat, uh, Bij deze dan. De Bij deze, de hoer. koning is een hoer. En voor de mensen die denken dat mag niet. Uh, sinds, sinds begin 2020 is Majesteitschennis opgeheven ja. als strafbaar artikel in, in, uh, in ons dus wet, wetboek van strafgehecht. ren naar buiten en schreeuwen door de straten. Koning is een hoer. De koning we hebben is een, een to-do-lijstje voor deze uitzending. Even kijken, ik pak hier het artikeltje bij voor Majesteitschennis. Wij gaan vandaag opzettelijk de koning beledigen. <laughs> en dat wordt dus vanaf 1 januari 2020 wordt, wordt dat niet meer gestraft. Dus we gaan opzettelijk de koning beledigen, begreep ik. We gaan de echtgenoot van de koning. Gaan we Mag beledigen? ook, Mogen we worden, ook zeker? beledigen. We kunnen alles doen. We kunnen een geschrift of een afbeelding waarin een belediging voorkomt van de koning. Dus, dus uh, Ik ga een politieke meme zoeken. Ik ga een meme zoeken waarin de koning belachelijk wordt gemaakt Misschien vandaag. Ik ga iemand dat thuis doen. Een, een, uh, als je nou echt een mooie tekening kan maken waarin je de koning beledigt. Stuur, stuur hem op. op en onder de hashtag de, de, de koning de de de is een hoer. Dan kom je bij ons uh, in ja. terecht. En gebruik hashtag, de net niet, uh, hashtag net niet show. Net niet show. En waarom heet het er net niet zo, is omdat we hier ook politiek incorrecte dingen mogen en kunnen zeggen. Want vrijheid van meningsuiting is superbelangrijk. Uh, maar het opzettelijk beledigen van de koning is niet het doel van deze uitzending natuurlijk. Want de koning is gewoon een stroomman, toch? Het is gewoon eigenlijk een soort kop van jut. Een dankbaar symbool wat wordt, ge, ja, wordt gekapiteld als het weer in de media over uh, inhaligheid gaat en gierigheid. Maar eigenlijk zijn er een heleboel mini-koninkjes in onze maatschappij. En omdat de koning wegkomt met allerlei bullshit, met klasjustitie, daarom komen al die andere mensen ook weg met inhaligheid. Dus eigenlijk gaat het niet alleen over deze koning. Het gaat over alle mini-koninkjes die zichzelf aan de top van een piramide plaatsen. Wie zijn die precies, die mini-koninkjes? Mini Dat zijn dynastieën, familiedynastieën, die holdings en trusts oprichten in Nederland, die belasting ontwijken en die eigenlijk hun erfelijke lijn, hun kinderen, hun nazaten, een voor, voor, voorrangsbehandeling geven. Ja. En dat is eigenlijk de echte fout in de maatschappij. Het gaat niet om die ene koning. Het gaat om, de, om, om al die onderkoningen die uh, onze hele maatschappij gewoon mm. we, best wel naar de rand van de vernieling helpen. Ik heb ook, uh, ik zal geen namen noemen, ik heb ook nog wat vrienden van mij die zitten op een gymnasium in Utrecht. En die vertellen ook dat er uh, in hun leerjaar alleen al vijf adelen zitten. En uh, ja, dat is echt zo. En die hebben ook, uh, nou die wonen dan in een grachtenpand natuurlijk. Met een daarvan zelfs nog een oud VOC-kanon. Uh, VOC in het huis? Ja, ja, ja. en die zitten dan natuurlijk op het gymnasium en die, die, die, die zijn naartoe... Uh, die zijn daar naartoe geduwd door hun ouders met alle mogelijke hulpjes en labeltjes die je kan krijgen. privé privéschool. Ik weet niet hoeveel uh, die kostschool van Alexia kost in Wales. Maar jij zei net, Jury, het zijn 350 leerlingen die daar jaarlijks worden geselecteerd. Ja. Het gaat om selectie. Ja, uh, Alexia die is nu naar een nieuwe uh, privéschool in Bridgend uh, en dat is net op de NOS gekomen. Even kijken. Um, ja, Alexia die is, heeft vandaag haar eerste dag. Uh, ze is troonopvolger, dus fuck jou Alexia. Uh, <laughs> dus we mogen haar ook beledigen. Uh, dat sinds sinds uh, 1 januari vorig jaar. Even kijken. Nee, dat, uh, een, een, vanuit, ze gaat vanaf het gymnasium naar een uh, exclusieve kostschool in Wales. En uh, er, zijn, er worden in totaal 350 mensen per jaar uh, naar binnen gelaten. En... Ja, dat is goed. Het, het, ja. Selectie bij de poort. Dat dat hoort. Goed. O, Ik ben gewoon uh, heel tevreden als mijn kinderen gewoon een goede kans krijgen, <laughs> weet je wel. Als, als, als mijn ja, kinderen het zo... niet maken, wie dan wel? En daar heeft onze familie al gewoon uh, lang voor gewerkt, zeg maar. Dus het is niet dat het uit het niets komt natuurlijk, hè? Nee, jouw vader was ook uh, Ja, en zijn vader, en zijn vader, en zijn vader. Dat, dat... dat zit in de familie en dat moet er ook in blijven. Je hebt hardwerkende mensen en je hebt ja, mensen die volgen, hè? Ja. <laughs> je, hebt, je hebt sierpaarden en je het hebt werkpaarden zierpaard. en ik ben gewoon een paradepaard. <laughs> dus ik, ik vind gewoon, ik moet gewoon uh, het symbool zijn voor dit land en daardoor blijft het bijeen. En zonder mij uh, was uh, dit hele land naar de hel en de verdoemnis gegaan. Ja, dat is goed. Dat is goed. <laughs> goed. goed. Oké, okay, maar nu even naar uh, de reden dat zoveel mensen... Uh, een koning willen, want uh, ik vroeg het net al aan Jurie. ik heb ook mijn eigen theorie. Um, je zei net van je volgers of, of, en mensen. Of, of, of ja, hebben we ertussen, inderdaad. inderdaad. Ook toen we net we zaten in de trein uh, en wij hadden al een voorgesprek over de podcast. En uh, ja, het was al natuurlijk duidelijk te horen uit onze woorden dat wij fel tegen waren. En er waren mensen rechts achter ons en ik hoorde uh, al daarvoor hoorde ik hun praten over uh, de, de elite en de, weet ik, vol rijke, witte mensen. Dus ik dacht, oh, dat zijn, dat zijn progressieve dingen. En toen Daniel, we uh, kwamen in gesprek met hun, en toen jij naar hun uh, mening vroeg over de koning, hadden ze daar eigenlijk niet een heel sterk woord voor. Ik, ja, ja, heb ik niet eigenlijk over nagedacht. Ja, precies. En dat is zo boeiend, want volgens mij, als je, als je begint na te denken over de koning, dan. dan... Dan, ga, dan word je er tegen. Je kan er, als je erover nadenkt, dan kan je er eigenlijk niet voor zijn. Dus er zijn wel een aantal argumenten te benoemen die mensen aandragen: van oké, okay, nou, de koning is een super goed handelsmerk. Want daardoor komen we binnen bij al die koninkrijken in het buitenland. die ook malafide praktijken hebben. En dat moeten we eigenlijk vasthouden. Want. Beatrix en Willem-Alexander ze brengen geld in het laatje. Nou, dat is nog nooit gekwantificeerd. Dat is nog nooit wetenschappelijk en, onderzoek dat het bewezen En al heeft. zouden ze geld in het laatje brengen, voor wie? Vraag ik me dan af. Ja, voor dus zichzelf ja, natuurlijk. Ja, precies. Niet voor de, de gemiddelde tiener uh, in... Uh... Nee, Willem-Alexander, de hele koninklijke familie heeft aandelen in Shell. En daarom heeft het dus ook het predicaat koninklijk. Uh, dat wordt verleend door de koninklijke familie. En de bin Salmans in deze wereld, dat is de, de, de sheik van uh, Saudi-Arabië. Een, oh. uh, dat, dat is de troonopvolger, niet uh, de huidige. Fuck troon. de sheik. Fucking klote, klote, klote sheik. MBS. Die Jamal Khashoggi uh, oh, heeft uh, ja. Ja, hoofd. Ja, Saudi-Arabië is nog uh, niet delen. Is nog niet Mohammed bin Salman, toch? Dat is toch de troonopvolger? Oh, is hij nog niet de koning? Nee, volgens mij okay, niet. Oké, nou fuck de, troonopvolger. Yeah. Fuck, fuck de troonopvolger. Fuck de troon, mogen we ook doen, hè? fuck de troonopvolger. En al die families hebben dus relaties. Nou goed, dat is dus geen argument dat, dat Beatrix en uh, Willem-Alexander zo goed zijn voor de, voor de economie. Dan komen mensen met het argument: nou, ze zijn een verenigende factor, ze, zijn ze staan boven het volk en daarom kunnen wij met z'n allen samen zijn. Nou, er zijn meer republieken in de wereld dan monarchieën en in die monarchieën is het niet heel veel beduidend veel beter dan in een republiek. Dus dat is ook een soort van ja uh, leuk. Zo niet dat Duitsland een uh, veel minder sterk sterke. Als ik in, verhaal als heeft de, de, de grens overga naar Duitsland, dan voel ik meteen: hier is geen koning, hier <laughs> is gewoon geen koning. Dood. Het is geen identiteit. Ik voel dat ze gewoon, ze geloven er ook niet in. Nee. Het is gewoon een nep. Ze, ze, een nep het is alsof land. ze niet echt met elkaar praten. <laughs> ze praten gewoon niet echt, niet met Ook bij Frankrijk. Trons. Bij Frankrijk heb ik dat ook. Als je de grens van België ja, Frankrijk... Ja, ja, ja. ja. België wel, wel nog met zekere mate wel. Ja, want die hebben ook een koningshuis, ja. wat eigenlijk gewoon ja, in het leven is geroepen toen uh, Nederland zich. Uh, <laughs> Toen onze koning, koning? onze koning heeft helemaal opgevochten, ...waardoor België ook een onafhankelijk land is geworden. Maar goed, dat is een, voor een andere uitzending misschien. Maar waarom is er een taalstrijd in België? Waarom heb je Vlaanderen en Wallonië? Is omdat er een fokt op koning was, Willem I. Die wilde niet toegeven aan de Belgen. Die vonden dat de koning hen niet serieus genoeg nam. Goed, gigantische clusterfuck... ...waardoor nu Brussel een soort rare hyperhybride uh, stad is... ...met 90% Franstaligen en 10% Nederland. Nou... Heel België, jullie hebben te danken aan onze koning. Dus jullie kunnen het ook zeggen, fuck de koning. Even een uh, los eindje. Uh, de koning van, of het staatshoofd van Saudi-Arabië is uh, Salman bin Abdul Aziz Al-Saud. Dus dat is echt... Uh, uh, fuck jou. Fuck, ja, fuck, ja fuck, fuck jou. Fuck, oh. fuck, fuck, fuck jou, fuck jou uh, Salman. Uh, alleen, uh, Mohammed bin Salman die is wel invloedrijk in Saudi-Arabië, begreep ik. Maar hij is ook uh, troonopvolger, dus fuck hem. Ja. En, uh, en, en uh, fuck ieder. Voor de doemenis, je mag naar de hel, van mij. <laughs> ja. Nou, is er nog. Uh, hel bestaat niet overigens, maar goed. Um, je hebt dus nog één echt waanzinnig goed argument. En dat is Koningsdag. Ja, ja, ja. Dit is ook precies waar ik nog, uh, waar ik nog op wou komen. Inderdaad. Waarom, waarom is het Koningshuis ons nog zo populair? Waarom is het zo leuk? Omdat we anders ons niet in oranje mogen nee, kleden. Je wil en heel op Koningsdag, vrijmarkt. Lam zijn. En dan de ochtend daarna je laatste oranje tompoes opeten. Dat is, dat is het ultieme geluk. En ik denk dat die symbolische waarde die we hechten aan stabiliteit, dat die wordt gevangen in het Koningshuis. En eerlijk gezegd, er valt wat voor te zeggen dat je in een politieke trias politica ook een stabiel element hebt. En in Amerika zijn dat senatoren. In Nederland heb je ook de Eerste Kamer waar mensen heel lang... ...kennis van het instituut overdragen, wat heel helemaal ondemocratisch is overigens. Want in de Eerste Kamer zitten heel veel rijke mensen uit die familiedynastieën. Uh, als, je, als je een stabiel element wil hebben, dan denk ik, kies gewoon je koning. Dat is hoe het vroeger gebeurde. Ja, op, op zich, het idee van een koning is van, ja, je hebt die, je hebt die regeringen, en die, die zijn iedere vier, vijf jaar... ...of iedere tien jaar, of iedere vijftien jaar, of hoe lang Rutte dan ook leeft, uh, um, zijn die anders. Um, en dat, dat maakt het ja, minder makkelijk voor uh, buitenlandse, uh, buitenlandse uh, koninkrijken en andere landen om mee samen te werken. Alleen ik denk dan van, ja, maak het verkozen of zo. Alleen stel je voor, we willen iets van die um, traditie eraan behouden. Het is, het, het, het, um, ja, de, de koning is zo'n legacy iets... En dan denk ik van nou, kijk dan gewoon even naar andere historische figuren die we in Nederland kunnen gebruiken. Die we dan ook kunnen gebruiken om onze politieke doelstellingen wie? te bewerken. Nou, oké, okay, kijk. Je hebt, je hebt dus. Uh, sorry voor de wind. Uh, ik, ik zet zo jullie microfoon er weer aan. Um, ja, ik, ik kan weer. Yes. Uh, we hebben dus de koning nu, hè? En die, die maakt af en toe zijn apologies voor Indonesië en al die <lacht> dingen. Alleen ja, zelfs als Mark Rutte die zegt dan van ja, maar ik was er toen niet. Nou, wie is er altijd geweest? Is fucking onsterfelijk en is een ten derde ook nog gewoon een, um, een centrumpunt voor, de ne voor Nederland. Vertel. Maak fucking Sinterklaas de koning. We zetten Sinterklaas, zetten we op een vliegtuig naar Amerika, naar Saudi-Arabië. We nemen wat Pieter mee, gewoon wat pieten. We nemen wat Pieter mee en dan gaat hij een toespraak houden. Een toespraak houden aan het andere staatshoofd. Met een boek erbij, met alles wat Donald Trump, Joe Biden, wat Xi Jinping, wat Angela Merkel of uh, wie komt die na nou... Wat die goed en fout hebben gedaan. Hij en schrijft het op in een boek, in een gedichtje. Ga je in de zak. Anders ga je in de zak naar Spanje. Naar nee, Spanje. Nou, dat wordt, wordt lastig met dat de staat over Spanje. Ja, gezien onze geschiedenis is lastig met Spanje. Spanje is toch echt onze oh ja. anti-koning. We hebben ons dus vrijgemaakt als republiek ooit van uh, Spanje, van het koninkrijk daar. Die wilden meer belastingen uh, innen. En toen zijn we na 200 jaar, echt na 80 jaar bittere strijd, eindelijk onafhankelijk geworden. Vrede van Münster, getekend op 15 mei 1648. En uh, ja, 200 jaar later, in het rampjaar, komen de Fransen. De Fransen steken de ijssel over, die is bevroren. En die nemen Nederland in en Napoleon zet een kleine, ja, een, een achteraf neefje in het paleis op de Dam. Lodewijk Napoleon. En sindsdien zitten wij weer vast aan de koning. Terwijl we dus een historische prestatie hebben ge geleverd. We, hè, want wij waren daarbij. <lacht> wij hebben ge uh, gezorgd dat we weer de eerste republiek waren sinds, de Rome sinds het Romeinse Rijk in de moderne wereld. Dat is toch gewoon een geweldige prestatie. Dus daarom stel ik voor op 15 mei hebben we het dag voor de onafhankelijkheid. Ja, dat is onze vervanging. Uh, toch uh, wel geïnteresseerd over dat idee van Sinterklaas, maar ik vind dit 15 mei ja, verhaal nee, nee, ook nee, heel ja. sterk. Nee, ga, ga door. Ja, en dan ja. we oh, ook wacht even. Uh, het geluid Vien, nog wel. In ja, komt even. We hebben de dit zoek is van de uh, koninklijke kat. Koninklijke kat. Of, die, kat. of die, jij we wordt maken uh, een koningin. <laughs> ja, zo. Ja. Ja. Ik denk dat ze het goed zou kunnen. En dat is ook mooi hè, 15 mei, want dan hebben we 1 mei dag van de arbeid. 5 mei hebben we vrijdingsdag. vrijdingsdag en dan 15 mei onafhankelijkheidsdag, vrede van Münster, Precies. Eerste Republiek ooit, uh, sinds het Romeinse Rijk. Maar Sinterklaas, ja interessant. Ik weet niet hoeveel mensen, woke mensen, dit heel leuk zouden vinden. <laughs> <laughs> Want het is weer de kerk hè <laughs> ja, Het is, een hè? Een het is de kerk of de adel. Ja. Het is een beetje, hij is wel heilig. En het is een man! Een witte man. Maar, maar die, die kan ook gewoon sorry zeggen voor de slavernij. Hij was erbij. Hij is onsterfelijk. Hij was erbij. Hij, was, er wel hij bij. was erbij. Hij was erbij. Inderdaad. Dat is wel het... En het heeft dezelfde mythe. Het heeft ja. dezelfde mythische status als een koning. En het is een sprookje waar we met z'n allen in geloven. Terwijl het overduidelijk niet echt is. Willem van Oranje heeft totaal niet zoveel genen, genetische... Sa, sa, sa, hoe noem je dat? Overeenkomst met Willem-Alexander als met mij. Het maakt niet uit. Iedereen is inmiddels zo ver vertakt. Die hele man die heeft, niks, die heeft geen directe lijn met, uh, met de oranjes van toen. Nee, Sinterklaas is... Uh, Oké, okay, dan hebben we dus wel het verkozen element. En dan kiezen we gewoon iedere keer een Sinterklaas. Een andere Sinterklaas. Een andere Sinterklaas. Nee, we toch, dat maar dat dan ook niet vrouwelijke en uh, trans en uh, non-binary. Ja. Of, of een kat kan ook Sinterklaas kat zijn. Kan ook Sinterklaas. Ja, precies. Als iemand gewoon zegt, fuck it, mijn kat... En ja. iedereen is hyped voor de kat. Dan is het mogelijk. Ik, ik zweer het je. Fien zou zeg maar meer stemmen kunnen krijgen dan, uh, dan Willem-Alexander. Dat is ook wel al, al veel... Als er een verkiezing. We moeten gewoon een online poll doen. <laughs> Miau. We, dit is toch leuk? Dit is, ik kan hier meer om lachen. Ik haal, ik haal meer genoegen uit, me, uit een kat dan uit de koning. <laughs> ja, de koning, als je de koning uit, wordt hij echt pist. Dat oh, is gewoon... Nee. Uh, <laughs> ja. oh. Die is niet zo aaibaar. Oké, okay, oh, maar, nee, um, maar um, een, paar, een paar opzienbarende oh. dingen uit dit boek, want ik wilde toch wat dingen, ja. toch wat dingen delen met ik jullie benieuwd. over uh, wat we nog niet weten over het Koningshuis. Nou, een paar, paar, een paar miskleunen die de familie heeft gedaan. Onlangs heeft prins Bernard natuurlijk Zandvoort uh, binnengesleept en het enige evenement wat door mag gaan. Waar uh, artiesten gratis uh, mogen optreden als ze willen, want dat is een gunst van het Koningshuis. Uh, oh, Waarom zijn gewoon, ze zo dankbaar? Dat is gewoon een van die vele schandalen. We weten, Prins Bernhard had buitenechtelijke affaires. en daar zijn ook kinderen uitgeboren. Die kinderen krijgen weer een toelage van de staat. of maken recht op de erfenis. En je weet gewoon: bij een koningshuis hebben ze zoveel macht. ze zijn zo onaantastbaar. dat ze, ze gaan niet de cel in. Uh, sowieso, je hebt nu die Prins Andrew, hè? die dus gewoon pedofiel, nou ja, ja, die gaat gewoon met kleine kinderen naar, of met minderjarigen. Is die uh, dat, is, dat? Is de, de dochter van uh, Queen Elizabeth. Nou, die mensen maken zich schuldig aan zulke wanstaltige dingen omdat ze zoveel macht hebben. Macht corrumpeert en uh, de koning zelf is daar ook debet aan. En Hoe zien we nou dat uh, onze koning, zeg maar, uh, fout is? Uh, ten eerste doordat hij dus bij Koningsdag heeft hij ingevoerd, we gaan bedrijven ons laten sponsoren. Dus ik, ik zei al eerder al, van de, de, de koninklijke familie heeft aandelen Shell. Oh, de, deze Koningsdag? Deze Koningsdag. Nou, zeg maar, sinds hij koning is, sinds 2014, mogen bedrijven zeg maar, een boodschap inkopen. <lacht> en dat is zo fout, omdat je dus een soort van belangenverstrengelingen hebt, zo heel duidelijk het bedrijfsleven en de koning samen onder één hoed. Uh, of onder één pet zijn ze gewoon dingen aan het bekokstoven. Uh, Mark Rutte hebben we al gezien met de dividendbelasting. En dat busje van, van CEO's dat zomaar naar binnen mocht rijden. Uh, het is en dan zou de koning ook nog zogenaamd zeg maar, het symbool zijn van het volk, toch? Dat hij gelijk staat aan ons allen. Ja, een dat, koning, is, dat is uiteindelijk het idee. Een koning is een primus inter pares. Uh. Dus de eerste onder gelijken, die zou het meest voor, voorbeeldige gedrag moeten tonen. En dat is nou met zijn speedboot van 2 miljoen en zijn villa in Griekenland. En, en handen schudden met de multinationals en met is, de Koningsdag. Is nou net niet uh, de ideale figuur voor voorbeeldig gedrag. Uh, dat vind ik zelfs de paus, zeg maar, die, die een soort van, daar zit ook een heel media-offensief na, natuurlijk achter, maar die niet zo rijkelijk uh, leeft als uh, de vorige paus. Dat is dan nog een beetje beter, weet je wel. Die, dat is de eerste paus uit het Zuid-Amerikaans land, anyway. Wat heeft de koningin Juliana gedaan en uh, Wilhelmina? Zij hebben, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden ze gevlucht naar Londen. En het idee, we moeten het Nederlandse verzet laten samenwerken. Uh, we moeten ervoor zorgen dat zij uh, door ons bevoorraad kunnen worden. Nou, leuk idee, maar daardoor zijn dus heel veel verzetsgroepen opgepakt. Omdat ze door dat ze dus communicatie gingen onderhouden met de koning, konden de Duitsers dat aftappen. Dus toen, dat, dat, dat, dat was al zo'n debiel idee, Sorry, dat je hond. denkt, yeah. bemoei je gewoon niet met dingen waar je geen verstand van hebt. Doe het decentraal, hou, hou het decentraal en ga niet je centraliseren. maar oh, als ma koningin zal het wel even oplossen. Letterlijk, daarna heeft ze dus geschreven van, oh, ik had zo graag bij de troepen, bij de Grebbeberg, uh, zij aan zij willen sneuvelen in de linies. <laughs> Dat je echt denkt, in haar biografie staat dit, hè. Haar biografie eenzaam, maar niet alleen. Dan denk je van ja, de Rijksvoorlichtingsdienst die schrijft al die boeken, die doet 24 uur uh, per dag gewoon hun best doen ze om uh, uh, ja, het koningshuis buiten de wind te houden. Heel sympathiek dat Alexia, of nee, Amalia, die, die ziet nu af van haar vergoeding. Ik, zat, ik, ik vond, toen ik dat eerst hoorde, dacht ik, nou dat is sympathiek. En toen dacht ik van, wie heeft dit bedacht? <laughs> Ja, toch? <lacht> Heeft ik zei dit bedacht? Ik geloof het. Ja, waar heb je die 290.000... Nee, hoeveel het is was een beetje het? Een, ik denk dat het een Charme-offensief is. 1,3 miljoen of zo. Het was moeilijk veel geld voor een 18-jarige. Ja, tenminste gaat ze niet uh, investeren in aandelen om vervolgens een goede doelen te geven. Een paar maanden later vertrouwen, maar komt wel goed. Ja. Zoals, ze zijn nog net, het zijn nog net geen sea Misschien moeten we sea gewoon koning maken. Dan is het tenminste eerlijk wat er gebeurt. Uh. <lacht> dan, dan is het heel transparant slecht. <lacht> ja. Nee, de prins Bernhard heeft dus ook gewoon. Uh, die werd aandeelhouder in een of andere, of voorzitter van een soort uh, beursgenoteerde firma, en die werd later van de beurs afgehaald en alle investeerders uh, stonden met lege handen. Kan je heel erg de kat horen nu? Uh, ja, maar dat is. Dit uh, is, uh, is, uh, is. podcast. Uh, er is een kat. Dit is als je reality. Niet, dus, uh, als je nog niet hebt gehoord. Do you hoort. see the cat? It's see right the cat? here. Ja, er is, een, er is een kat. Die is hartstikke leuk. Nee, uh... Uh, nog, nog wat opzienbarende feitjes, in de jaren zeventig werd dus uh, de inboedel van het koninklijk huis verkocht door de koningen en koninginnen aan de Nederlandse staat. Het was al van de staat, <laughs> want ze, wij hebben het gemaakt, wij hebben het geschonken aan de koning. Nou, toen hebben zij bedacht, nou je hebt het geschonken, dan verkopen wij het weer en nu betaalt de Nederlandse schatkist dus jaarlijks. Uh, in, ja, in de orde van 400.000. Nee? Was, hoeveel was het? Het was, het, was, het was van de staat en toen kochten we het nog een keer. We kochten het gewoon nog een keer. <laughs> Want de, de koning heeft altijd te weinig geld. Die moet altijd meer indruk maken op de buurt uh, koningen en de buurtkoninginnen in het internationale circuit in de Jet Set. En laatst is ook dus gewoon een kunstwerk, een rubens, geveild uit de collectie, uit de nationale collectie. Die, die tekening? Ook, ja, die tekening die Keld? was... Uh, zeer zeldzaam en die was eigendom van de staat, uh, maar dan wel een stichting van de Oranjes, ah, ja. waar de staat dan uh, het beheer van doet. En dan hebben ze geld tekort en dan verkopen ze gewoon zo'n schilderij zonder dat het aan, aan een Nederlands museum aan te bieden of wat dan ook. En eigenlijk, ja, dit soort waanzinnige ideeën horen we ook uit het buitenland. Dus uh, wat de, de Spaanse koning Carlos, die ook weer 5000 uh, minaressen had. En nu op een eiland ergens uh, wordt het is weggestuurd. Ze hebben gegaan, toch? Ja, ergens uh, en, en bij de Emiraten. Is gewoon, ja. Ja. En uh, dat is, je, je, het is zo voorspelbaar dat je denkt, waarom tolereren we deze bullshit nog? Waarom zijn we niet gewoon een republiek? Dat kost minder geld. Het is uh, slagvaardiger. Dat je dat niet... hebt geen banden met corrupte andere koninkrijken. Dus je bent eigenlijk meteen van een heleboel problemen af. Ik denk dat niet genoeg mensen het, gewoon, het, het weten. Die hebben hebben er niet zoveel, uh, die besteden er niet zoveel aandacht aan. Of ja, je hoort het ook nooit. Hè? Het komt, komt, komt echt zo'n groot centraal, wat echt gaat over, over, over vele ja. euro's. Dus maar hoe, hoe wordt het? Uh... Om, om maar, uh, ik ga gewoon even cijfertjes noemen. Ja. Uh, ten eerste, uh, ja, uh, ben, uh, ben jij uh, een uh, troonopvolger fuck jou. En uh, <laughs> word je naar Wales gestuurd? Uh, ja, het, het is vandaag 22 graden, een beetje bokt. De hele week blijft mooi. Donderdag, vrijdag, lekker zon. Ga lekker naar buiten, zou ik zeggen. Die kan je in je zak steken. Die kan je in je zak steken. Ja. ja, mooi weer daar. Dus uh, dit weekend gaat het wel een beetje, gaat wel een beetje regenen. Maar um, het komt vast wel goed. Uh, een cijfertje. Een cijfertje. Uh, als je alle kosten van... Uh, dit is trouwens van de Republikeinse Partij. De Partij van de Republiek. Die hebben meegedaan uh, met de Tweede Kamerverkiezingen. Um, als je alles bij elkaar optelt, en hoeveel het Nederlandse Koningshuis kost. Ik ga, ik ga er gewoon even een quiz ervan maken. Oké, okay, okay. Daniel, wat ja. denk jij? Hoeveel kost het Nederlandse Koningshuis? Per jaar? Per jaar, ja. 210 miljoen. Jannik. Ik, ik vind dit echt een hele moeilijke... Het, nou, 100 miljoen? 400 miljoen. 400 miljoen? 400 miljoen een half, miljoen, Bijna een half miljard. Elk jaar. Ja. En dat zou ook naar andere dingen kunnen gaan. zou naar andere dingen kunnen gaan, ja. Wat kunnen we Want wat, wat komt er tekort, zeg maar? Waar hebben we bijvoorbeeld, hoeveel... Kunnen we heel veel speedboots kopen? Met <laughs> nee. Iedereen een speedboot. Laatst hadden ze toch uh, berekend van, als je de, de, de belasting die ontdoken wordt door de elite, mm -hmm. wereldwijd... Was jij die dat zei, Juri? Ja, ja. Um, kan je elke seconde een jaarsalaris van een ver, verpleegkundige... In een van? westersland. Dus, uh, uh, hmm. iedere ieder seconde inderdaad een volledig jaarsalaris van een uh, zorgmedewerker. En dan denk je misschien van... Ja, nou, maar in Zuid-Afrika krijgen de zorgmedewerkers 20 euro per, per, per decennium. Nee, nee, nee. In een land, weet ik het, fucking Finland, Nederland, dat soort dingen... Um, daarvoor kan je een heel jaar salaris betalen, iedere seconde. Dat is hoeveel belasting er aan Ik weet niet hoeveel seconden er in een jaar zitten, maar dat is fucking veel. Aardig veel. wat, Aardig <laughs> dat wat. Is echt Zullen we ze tellen? Eindeloze ga... ja, massages één, twee, en, nee. uh, en sporttherapie en uh, zoveel geld. We zitten, uh, even kijken, dat er zijn, uh, je zou 31 miljoen zorgmedewerkers uh, erbij kunnen hebben op het moment dat... Uh, yeah. Dat er geen belastingontduiking was. Ja. Zo lelijk, ja. Nee, die straffeloosheid, dat is het ergste. Dus ze maken allemaal schandalen, dat zit in hun aard. Ze moeten schandalen maken blijkbaar, anders dan zijn ze ook geen koning. Nou, anders is het ook niet spannend, hè? Ik bedoel, je zit de <lacht> hele tijd in zo'n huis, je kan eigenlijk niet iets doen. Je wilt toch gewoon een beetje uh, plezier? <lacht> ik bedoel, als ik de koning was, ja. Kom op hoor, speedboats, uh, shikes. Kijk, het, <lacht> <punt, punt>, het <lacht> probleem... Speedboats, shikes, stripper, alles. Het probleem aan de koning is dus dat zij... Uh, ze zitten zo ingenesteld... In shit, maar onze onze verkozen uh, premier, die zit met dezelfde. Ze hebben elkaar, ze hebben gewoon een black blackmail list van elkaar. Dus als <laughs> als de koning zeg maar niet meer geld krijgt van Rutte, dan gaat de koning gewoon zeggen ja Rutte, ik weet hoe het zit met jou en je uh, belt NOS en uh... ja, dat is gewoon die onderling onderling is daar zoveel gefluister en het is zo'n inside wereld met uh, ja, selectie bij de poort, je komt er niet bij, bij zijn exclusief uh, gezelschap. Je mag het maar een beetje weten. Maar dat is het mooie aan dit boek. Hier zitten dus allemaal mensen die voor de Oranjes hebben gewerkt. Of andere royalty uit het buitenland. een beetje die eigenlijk, een lek. Eigenlijk is het, het, hier staat hier superveel informatie gewoon van, de, van, het, van de eerste hand in en dan zou, zou vast wel nog heel veel niet in staan, denk ik. <laughs> ook. Maar er wordt zoveel gepraat, weet je wel. Het is eigenlijk een openbaar geheim dat ze corrupt zijn. Ja. En als je dat dan... Ja, als je dat wil uitroeien, als je zeg maar wil stoppen met zo'n koningshuis... Dan moet je eigenlijk... Ja, je, ik, weet, ik weet dat de, de, de, het staatshoofd heeft dus minder macht dan vroeger bij de formatie. Of uh, weet je wel, ze, ze zijn niet meer... Beatrix deed nog de formatie, hè? Ja, Beatrix ja, was gewoon ook een politiek element... Ja. En Willem-Alexander is dat ook in zekere zin. Ja, hij praat nog uh, twee wekelijks gesprekken met, met de Rutte. Ja, dus zijn gewoon, uh, permanent hebben ze invloed op uh, wat wij willen en wat wij doen. Uh, maar de enige oplossing is natuurlijk dat je... Uh, of zoals het in uh, de Republiek ging... Toen hadden gewoon een heleboel kooplieden... Die hadden geen zin meer in belasting betalen. En die dachten, oké, okay, we hebben die koning niet meer nodig. Of zoals de Franse revolutie met heel veel geweld. Of zou dat kunnen willem alexander heeft zelf al gespeculeerd. Ik, het zou kunnen zijn dat ik niet meer koning ben aan het einde van mijn leven. Dus dat ik niet mijn hele leven koning ben. En ook niet omdat ik het heb afge afgestaan, het koningschap, aan mijn dochter. Heb je dat zelf gezegd? Ja, hij heeft gezegd, misschien ben ik wel de laatste koning van, van, uh, van Nederland. En dan denk ik, oké, okay, het kan dus ook op, op een vreedzame manier. Zelfinzicht. Voor ja. de koning. Maar dan wordt het dus een anonieme familie die alsnog heel veel uh, misdoet, Want ze zijn gewoon die onaantastbare het gewoon de, elite. Dan wordt het gewoon een elite familie inderdaad. Ja, ja, niet en, en, een... dat, en dan overigens de kroondomeinen die zijn geschonken door Juliana aan de staat. En waar, waar, waar wij, wij, wij dus ook uh, elk jaar exploitatiekosten aan voor betalen. Die gaan dan ook weer terug naar de familie. Dus alles wat wij aan, aan de koninklijke familie ooit van hun hebben gekocht... Zoals de groene draak of hun privéjet, die krijgen ze dan gewoon weer, weer terug. Dat is wel goed geregeld door ze, vind ik. Maar denken jullie, denken jullie van... Oké. Okay. trouwens, Ja. Ja? Ja? <laughs> Oké. <Okay>. Uh, <laughs> denk, denken jullie dat als we geen koning meer willen, dat je dat met een parlementaire meerderheid... Volgens mij kan dat niet. Er moet een fucking groot schandaal zijn. GroenLinks heeft, echt heeft nadrukkelijk... Uh, die zegt uh, nadrukkelijk dat ze voor een republiek zijn. Ik weet het eigenlijk niet van meer partijen. Jury. misschien weet jij welke andere partijen echt nadrukkelijk... Ik ben van de A SP was altijd tegen. SP. Maar, en D60 van Mierlo was ook uh, moordicus tegen het Koningshuis. Wij zijn tegen, maar dat ja. betekent niks. Uh, ik, ik, misschien is het ook weer zo'n constructie zoals uh, die je hebt in Groot-Brittannië. Van... Ja, in feite, uh, alles is gebouwd op de koning. Alles, uh, ja, tuurlijk. Papieren werkelijkheid, bullshit. Alleen, ja. Um... Het hele verhaal is er een beetje omheen gebouwd. Ja, het verhaal is er omheen gebouwd. En ja, um, ik denk dat het parlement nog steeds. indirect was een macht ontleend aan de koning of zoiets absurd weet je wel. Dat... Van de zo, God, van God. Hoe direct is. gezag van God ja. via de koning. Ja. De koning heeft de macht gekregen van God. En... Het parlement en het kabinet is in dienst van de koning. Dus het soort en je moet erop zweren, ja. En zo zo ik mij... helpen mij God almachtig. Ja, en je moet de koning dus erkennen als staatshoofd. Een paar mensen doen dat niet. Die gaan dan niet naar prinsjesdag. Gaan niet naar de kerk. Hmm. Um, maar, dus stel, we hebben uh, 15 mei gaan we... We beginnen gewoon met vieren. We beginnen gewoon te verklaren dat we een republiek zijn. Dat doen we gewoon zelf doen. Dat doen wij in Amsterdam. Daar ja. hebben we de straatnaam Bordjes. Daar staat Republiek Amsterdam. En wij gaan ons onafhankelijk verklaren van de koning. Dit gaan we doen. Dat, mei. Dat, wij gaan dat doen. We oh. nog, dit kunnen we organiseren. N niet komende 15 mei, of misschien 5 november, weet je wel. The gun Gunpowder Plot. Uh, 5 november. Remember, remember. This is is Sinterklaas nog niet jarig? <laughs> nee, 5 <sta> december. <laughs> Het begint ook van de andere kant. We hoeven niet te wachten op de koning voordat ja, we, we onafhankelijk we zijn. Zelf, Uiteindelijk is het gewoon een verhaal waar de meeste mensen in geloven. Dus we gaan gewoon zelf een verhaal maken. En als we genoeg mensen weten te krijgen die daarin geloven, dan, dan bestaat het. Ja, maar dat betekent dus ook dat je geen Disney-films en zo meer leuk mag vinden. Want daar zitten koningen en prinsen oh. en prinsessen in. Ja, ik kijk toch in Disney-films. <laughs> ik, ik moet zeggen, ik geniet wel van Disney. Maar het is eigenlijk zo'n instituut wat het koningschap verheerlijkt. Want ja. al die meisjes en al die jongens, die, die, die groeien op met het idee, ik moet die prins op het witte ja, maar, paard zijn. Ja, Prinsesjes en prinsen, ja, die, ridders. Want, dat is denk ik ook een deel waarom heel veel mensen niet de koning willen afschaffen, want ze zijn eigenlijk jaloers, ze willen zelf ook wel koning zijn. Denk je? Ja toch? Wel, zou jij niet koning voor willen zijn? Voor één dag, maar voor <laughs> verder niet. <laughs> ja, je, je zit ook opgesloten in een ja, uh, glazen huis eigenlijk. Ja. Nou. Janik, wil jij je haiku van vandaag uh, voorlezen? Het of het is dus ga een ga meer een voordracht. Met een symbolische sigaar. Ik rook zelf niet. Het is puur symboliek. <laughs> het is allemaal uh, CGI dit uh, trouwens. Het gedicht heet uh, Vorsten en worsten. Zijn vorste lichaam van worst, waaruit elke pori een vettige barbecue saus, druipt als zweet. Uitgebroken bij het wegmoffelen van intrige, corruptie, geweld en geldzucht, druipt over zijn vatsige lichaam van oesters. Gelukkig heeft hij het hof, die met wat staatspapieren zijn koninklijke wangetjes wel kan schoonvegen, om vervolgens de, de papieren nonchalant de prullenbak in te gooien van niet mijn verantwoordelijkheid of de letterlijke prullenbak. Hoeveel doden, slaven en onderdrukte zitten in die prullenbak? Een geschiedenis vol van afval. En wij, wij zitten ook in de prullenbak. Want elke munt die de oesterkoning uitgeeft met zijn eigen hoofd erop, is een munt één stap, één onderneming minder voor ons. Want elk luxe broodje, elk Grieks huisje en elke meubel is een stap in de vrijheid minder voor ons. Gepropt in een prullenbak, verblind door staatspapieren en leugens. Maar niet getreurd. Er is hoop in de kleur van oranje avondlicht, want als de zon ondergaat feesten wij in tenten, huizen en zalen, terwijl het huis van de koning vastgeroest zit in zijn eigen verleden. Hij kan geen stap zetten. Voordat op detail is berekend welke richting en voordat elk vetdeeltje van barbecuesaus is verwijderd. Ze zijn vergeten dat hij bij elke dode, elke slaaf en elke onderdrukte hun gouden huis van privilege krimpt in vrijheid. De spiegelzalen worden kleiner, de parels komen angstaanjagend dichtbij. Het marmeren plafond valt naar beneden en de koning onderdrukt zichzelf. Wow. Dankjewel. Woe! Mooi. Nice. nice. Zitten wij uh, op het einde van deze aflevering? Ja, zei nou... Jury, jij nog wat wil zeggen? Ja, nee, ik wilde gewoon even een, een komisch beeld schetsen. Een van, komisch beeld. Stel je voor, jij zit in de, jij zit in de rechtszaal. En uh, je maakt je zorgen. Want, uh, ja... nou, Je, je, je wil wel goed behandeld worden in een rechtsstaat. Hè? We hebben rechters en zo, onafhankelijkheid. En het uh, moet allemaal los. En, uh, ze zijn blind. Uh, de rechtspraak is blind. Allemaal dat soort dingen. Dan gaan ze je van overtuigen. De advocaat zegt, nee, nee, nee. Je, je hebt je niks om zorgen over te maken. Je woont in een goede rechtsstaat. Je hebt uh, onafhankelijkheid. De macht is blind. En als symbool van de gelijkheid, van de gelijkwaardigheid, hangt boven de rechters, Willy Wartaal. Willy Wartaal. Willy Wartaal. Die hangt daar boven, gewoon met zijn oranje kop, met zijn, uh, met zijn fucking, hoe heet zijn, uh, zijn dode dierenjas aan. Heeft hij nou van... Uh, Heeft hij een, een, een, een harlekijnenmantel? Harle nee, een uh, Har -Harmelijn? marter. Har Harmelijnenmantel. Ja, nee, dat, dat ging ook over die beestjes die allemaal uh, corona veroorzaakten. Ja, dat nertse, is het gewoon. Nertse. De koning heeft corona veroorzaakt met al die mantels die hij wil hebben. Van, hoe eten die, uh, die kleine beestjes? Nertsen. Nertse, van die fucking nertsen. Dat is de koning. Ik fucking wist het. <laughs> scherp, scherp. Coronakoning. Heist de coronakoning. Ik, ik, corona ik zou Willy Wartaal wel als koning willen zien. Oh, absoluut. Ja. Ja. Ja. ja. Willy Wartaal, Zeker. als je kijkt. Dit is aan. <laughs> ja, en uh, ja, de faro der Nederlanden. Kunnen we hem toe uitroepen? Ja, Arjen Lubach. Arjen Lubach. Zou ook een Vaar betere koning zijn. Ja. Hoewel, niemand is echt een geschikte koning, denk ik. Nee, niemand is koning. Oké. Okay. Dit was hem. Dit Al, was hem. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Abonneer je voor... Je gaat nog op LEF, Nederland, Piratenpartij. En uh, zorg dat je volgende week weer gaat luisteren. Of over twee weken zijn we terug. Uh, Yannick, heb met heb je een, een nieuwe haiku? Met een nieuwe haiku. Janik, heb je een vooruitblik welke thema voorbij gaat komen? Uh, we gaan, waar we het nog allemaal over gaan hebben. Hoe we het nog hebben over uh, over social media gaan we het geloof ik nog hebben. Zeker, zeker, zeker. De, de Mark Zuckerberg zijn next. De families. De families. De andere dynastieën. De, ja, de nieuwe geld. Volgende week, volgende aflevering gaan we het hebben over nieuw geld, de oligarchie. Ah. En we gaan het ook hebben over um, jongere partijen. De, de invloed van de jeugd. Precies. Nou, dan hebben we nog in. veel stof om uh, te bespreken. En we zijn nog niet uitgepraat. We zien jullie volgende keer. En um, vanuit omme Tot volgende keer. One love.